Het ontslag op staande voet is de meest verstrekkende wijze waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Artikel 677 van boek 7bw bepaalt dat een rechtsgeldig ontslag op staande voet aan drie criteria moet voldoen. 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden. 2. Het moet onverwijld plaatsvinden en 3. De werkgever moet onverwijld mededeling doen van de dringende reden. Vandaag bespreek ik de onverwijldheidseis. De betekenis van het woord onverwijld is in normaal Nederlands zonder uitstel. De werkgever moet zonder uitstel overgaan tot het geven van een slag op staande voet op het moment dat alle feiten en omstandigheden duidelijk zijn. Dit betekent echter niet dat een werkgever niet eerst een onderzoek mag instellen, juridisch advies mag inwinnen of bewijs mag verzamelen als dit nodig is. Dit moet alleen wel zonder vertraging worden gedaan en de werkgever moet daarna zo snel mogelijk besluiten of wordt overgaan tot het ontslag op staande voet en dat dan ook doen. Voor het antwoord op de vraag of een ontslag op staande voet onverwijld is gegeven, is het tijdstip waarop de dringende reden tot dat ontslag ter kennis is gekomen van de tot ontslag bevoegde persoon beslissend. Het is dus mogelijk dat een bepaalde gedraging al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden en misschien bij een enkel collega al bekend is. Maar dat de werkgever daar pas later van op de hoogte is gekomen. In deze situatie kan er nog steeds sprake zijn van een onverweld gegeven ontslag op staande voet. Dan de uitspraak. De uitspraak die ik ga bespreken gaat over een werknemer die werkzaam was bij een koffieshop als bedrijfsleider. De werknemer is per brief op staande voet ontslagen, wegens het veroorzaken van een kastekort van ongeveer 12.000 euro in de periode januari tot en met september 2022 en wegens zijn bij wijze van leidinggeven. Dit bestond uit het niet opvolgen van geldende instructies over de omvang van de voorraad wiet en kasmiddelen, het seksueel misbruik maken van meerdere collega's en het schelden op de werkvloer in aanwezigheid van klanten. De kantonrechter komt tot de conclusie dat het opslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. Allereerst zijn de aan het opslag op staande voet ten grondslag gelegde dringende redenen door de werknemer voldoende betwist en door de koffieshop onvoldoende onderbouwd. Volgens de kantonrechter is dan ook niet vastkomen te staan dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan de verweten gedragingen. Bovendien heeft de opzegging niet onverweld plaatsgevonden. Door de coffeeshop is onweersproken dat de coffeeshop al langere tijd op de hoogte was van de kasverschillen, de vermeende onreglementaire werkwijze van de werknemer en het daten tussen collega's. Maar de coffeeshop heeft daar niet direct iets mee gedaan. Tot slot oordeelt de kantonrechter dat ook de redenen voor het ontslag bestaande voet niet onverweld aan een werknemer zijn medegedeeld. Hoewel de koffieshop werknemer heeft gebeld over een aankomend gesprek, hebben ze nagelaten de ernst en het tijdstip van het gesprek mee te delen en welke verwijten de werknemer werden gemaakt. Bovendien is tijdens de zitting gebleken dat het voornemen tot ontslag eerder bestond dan het gesprek gepland stond. Tot zover de uitspraak. Terug naar de onverwijldheid. De koffieshop was dus al langere tijd op de hoogte van de gedragingen, maar heeft daar niets tegen gedaan. Voor een rechtsgeldig ontslag opstaande voet, ...wordt van een werkgever echter een bepaalde maat van voortvaardigheid verwacht. Het is als werkgever dus niet verstandig om, zoals de coffeeshop, maanden te wachten.